Om hier succesvol te zijn bij Philips moet je collegiaal zijn, heb je technische inzicht nodig en je moet ook voor kwaliteit hebben. Als je jezelf bij Philips en Randstad wil ontwikkelen, word je daarbij geholpen. Er wordt opleiding aangeboden en zij helpen je daarmee. Als ik zelf de tijd voor had, zou ik heel graag voor een Vapro B gaan. Dat is een technische opleiding waarmee je jezelf verder kan ontwikkelen tot de technische dienst. Wat doe jij morgen?